YouTube-kijkers. Uh, voor de mensen die uh, mij langer volgen, zien dat ik nou uh, mijn uh, Juliane aan nu al uh, aan heb en nu pas mijn, uh, mijn vlog maak. Tja, max kijken. vanmorgen uh, bij mijn zwager uh, gekeken. Ja, dat was helaas. Uh, ja, niet goed, maar daarentegen uh, uh, ja, kost het natuurlijk te veel tijd om, uh, om daarna nog te gaan hardlopen in verband met de uitwedstrijd richting Baronie. Dus we vertrekken rond uh, half 12, kwart voor 11 aanwezig, Een beetje bespreking. Dan rest er te weinig tijd als je pas om half negen met de race klaar bent om te kijken. Natuurlijk had ik ook kunnen zeggen, want het was rond de 8 uur dat Max uitviel. Van nou, euh, laat maar, dan ga ik kijken, dan kan ik in ieder geval nog gaan hardlopen. Nou, zo zit het dan ook weer niet in elkaar, wil ik toch wel kijken wat dan uiteindelijk het einde doet. Want ja, je denkt van nou, oké, voor Max nog geen punten, maar voor de rust, voor stand kunnen kijken. Ja, jammer. Jammer voor Max mooi. Daarentegen dus inderdaad geen rondjes gelopen. Dus ik kan ook uh, ja, niks zeggen qua tijd of qua hoe ik dat gelopen heb, hoe dat gegaan is, bla bla. Uh, ja, dat mankeert keertje niet. Oké, okay. het zei je zo. Ga morgen gaan het gewoon sporten. Dat is nu uh, het... Uh, het... Het fijne wat ik eraan heb dat ik nou de MO17 niet meer train. Uh, ja, dat mij dan uh, wat, wat uh, tijd uh, overblijft om, uh, om dan nu uh, zelf uh, te gaan sporten. Vibe gevonden om, eh, om het zo te doen zoals als vorig jaar wat met eten en zo en, en dat soort uh, dingetjes gisteren aan het feestje gehad. ik uh, nou, wil niet zeggen dat ik helemaal over de schreef ben gegaan maar ik heb wel uh, ja, een feestje gevierd niet veel bier gedronken nou, vandaag uh, zit je weer met, uh, met voetballen weer een ander uh, andere ritme uh, ik denk ook wel dat dat een, een, een bijkomende oorzaak is vanwege je ritme omdat je nou uh, als je met de voetbal weg bent, uh, dan zeg je dat ik uh, een ontbijtje, uh, dan ben je weg, dan kom je terug. Dan, ja, dan vaak, uh, het eten wat er dan geserveerd wordt, is dan vaak toch snacks en een frietje. Uh, ja, daar kun je natuurlijk rekening mee houden met de hoeveelheid die je eet, absoluut. En of dat je wel of geen saus bij pakt, absoluut. Dus, uh, daar ben ik ook wel mee bezig, maar dat gaat dan ook niet zo heel erg makkelijk uh, als dat het eruit ziet. Maar goed, het, het komt wel weer. Ik We ben weer uh, meer water aan het drinken overdag uh, met werk. Ik uh, uh, probeer in ieder geval te handhaven dat ik nou uh, door de week in ieder geval geen bier uh, meer, uh, meer drink. Dus ook op de dinsdag en de donderdagavond bij, uh, bij Juliana. Uh, ja, eigenlijk eventjes gewoon uh, geen biertjes. Zo simpel kan het zijn. De race kunnen blijven aflopen woensdag een wedstrijd uh, gehad, was niet heel uh, dendrit. Uh, ja, kan ik lang een breed over hebben, was, uh, was niet goed genoeg, verloren, helaas. Moet, we proberen vandaag uh, weer een, uh, een goede terug te pakken op de barrenie. Het zal wel lastig worden als ik koploper. Uh, maar ze zijn te vorige week is het... Uh, een team gelukt om, uh, om ze te verslaan, om uh, te winnen. Dus ja, natuurlijk, de bal is rond, kan alle kanten op. Maar we gaan van positief uit. Dus uh, gewoon punten mee naar huis nemen. En of dat er één zijn of drie zijn, dat is dan nog eventjes om uh, uh, um het even. Maar uh, we hopen niet dat we de punten daar laten. Dat is, dat is in ieder geval één ding maar zeker. Dus dat, uh, <laughs> dat zou leuk zijn. Nee, dat zou juist niet leuk zijn zo wat zijn. dus. maar uh... nou, voor de rest uh, ja, kan ik dan niks zeggen voor de, voor de zondag met mijn, uh, mijn hardlopen of dat het goed ging, of dat het niet goed ging, uh... of dat het lekker was buiten. ja, het is lekker buiten. het, uh, het regent in ieder geval niet. het is droog. schaamde zonnetje, een beetje moeilijk. Dus ja, uh... maar dan, uh, dan nog is altijd een beetje de vraag van hoe, hoe is het dan met, uh, met, uh, met lopen is het dan weer uh, te warm of weet ik het wat. Uh, maar goed, dan kom je aan niet achter. Normaal. Zo. Morgen gaan we lekker naar de fitness. Dan gaan we morgen weer even wat, uh, wat calorieën uh, verbranden. En dan, uh, volgens mij, kan ik woensdag ook. Voor woensdag heb ik verder niks gepland. Uh, dus ja, dan kan ik dat op die manier uh, proberen te compenseren wat ik vandaag mis. Dus, zo is het. Ik ben huis, ik rijd nu dus naar Juliana en dan kan ik mij wel vol praten, tot aan Juliana. Dat is best dus iets anders. O oh ja, het zover ik mee kan herinneren. Dat is goed geteld dan. Uh, is dit vandaag mijn 51ste vlog? Nou, de volgende week of de week erop zou het dan exact een jaar zijn dat ik deze zondagmorgen vlogjes maak. Dus de zondagmorgen praat. Een feestje. Een nou, feestje, in ieder geval... Uh, ja, dat. Dus ja. Ik ben eigenlijk wel... Uh, ben ik ben eigenlijk wel tevreden over dat ik dat ja uh, dat dat doe. Iedere zondag. vind ik wel leuk. Uh, ik had ook begrepen van, uh, van mijn uh, jongste dochter. Uh, dat zij uh, uh, ook de camera weer een klein beetje meer uh, te hand wil nemen. Om, uh, om dat wat... Uh, te gaan vloggen, dus ja, dat heeft weer te maken met een mooie, video, met uh, allerlei zaken. Een vriendinnetje die uh, die ook zegt van, god, ja, ik vind het eigenlijk toch wel leuk. We hebben nog een tijdje niet meer gedaan, natuurlijk door de donkere dagen, zeg je dan, uh, dat je daar minder inspiratie hebt om, uh, om, om dat te gaan doen, om te gaan vloggen en nog een weer meer naar buiten toe. Dus kunnen we meer, ja, meer dingetjes gaan, uh, gaan doen. En, uh, dus ja. Even kijken hoe dat het, uh, gaat, uh, gaat uh, dat het gaat lopen. Dat dat gaat lopen, of dat ze inderdaad dat gaan doen. Dus uh, even afwachten wat ze daarmee willen gaan uh, bereiken. Dus, uh, maar ze vinden het uh, uiteindelijk toch wel leuk, want ze, in, uh, ja, ze zijn wel regelmatig bezig. Ze hebben alleen ik er niet mee gevraagd: van god, wat ben jij dat dan? Uh, YouTube gaan zetten of wil je dat een beetje bewerken of uh, weet ik het wat. Ja, zoals ik zeg, deze vlogs gaan uh, onbewerkt, meestal onbewerkt uh, online op YouTube. Soms dan wil ik nog uh, eens wat bewerken als er iets uh, bij je zit wat, ja, wat, ik, wat ik vind dat ik dat moet gaan bewerken. Maar uh, ja, meestal alle vlogs zijn onbewerkt omdat het maar heel Stukjes zijn, 5 tot 10 minuten ongeveer. Nou ja, goed, dan uh, ja, natuurlijk uh, alle, alle dingen in uh, verwerken, bewerken dat het dan langer wordt of uh, foutjes die, die erin zitten eruit halen, dan wordt het weer korter. Uh, natuurlijk kan het allemaal, maar ik vind het juist met deze vlogs, onbewerkt, onbewerkte, probeer het juist zo, zo natuurlijk mogelijk te houden. Oké, okay, er zit er een foutje je zit er een foutje Lullen langs, lollige lonneke langs. Ja, jammer dan. Dus, en dan met het uh, geluid ook van de auto zal het misschien uh, niet helemaal uh, geweldig zijn, maar ook dat vind ik dat het dan bij hoort. Dat hoort, ja, bij, dat hoort bij de opname. Je kan, natuurlijk uh, kun je het geluid er een beetje uitfilteren, het omgevingsgeluid uitfilteren. Uh, kost wel veel tijd, want uh, ja, daar moet je dus wel goed en de, de, de juiste uh, geluidstukje pakken om dat te, te dempen. Maar uh, ja, eigenlijk vind ik het gewoon het meest naturelle uh, wat, je, wat je hebt wat je hoort, wat je ziet. Natuurlijk kun je dan zeggen van uh, dat ga je iets minder hard rijden, maar ik heb de, de kleine auto uh, bij me die maakt gewoon meer uh, geluid, het dus, dus veel meer geluid. Ik krijg nu 100, iets meer dan 100, ja, dan heb je dit, dit geluid. Ja. Pst. En? Maar goed, uh, daarmee gezegd hebbende, zijn we nu onder de 10 minuten heen. Dus ik ga bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik zou in ieder geval zeggen: van, uh, heb je het uh, leuk gevonden dit stukje? Uh, nou duim omhoog. Even uh, abonneren op dit kanaal. Dan uh, zie ik volgende week zondag terug uh, bij mijn 52e, en zover ik uh, heb begrepen, uh, een jaar lang dat ik op de zondagmorgen aan het vlog ben. Uh, het was uh, eergister trouwens. Uh, ja, eergisteren was het een jaar geleden dat ik mijn uh, YouTube pagina heb aangemaakt van uh, de stofjes. Uh, dan kun je natuurlijk terugkijken in de status. Uh, ja, uh, dat. Een jaar lang. YouTube. Nice. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even uh, abonneren op dit kanaal. En dan uh, ja, zie ik je volgende week terug. Ik zou zeggen, ciao!